Kijkers, vrienden en medezoekers, we zijn vandaag in Rotterdam, we gaan magneetvissen. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier met, uh, zeg het maar? Magneetvissers van Rotterdam, mijn naam is Rick. Zijn naam is Rick en uh, hij had gereageerd op mijn vorige video dat hij het uh, leuk leek uh, dat we een keer samen zouden gaan vissen. Dus bij deze gaan we er een mooi dagje van maken. Ja. We hebben al uh, wat leuke spulletjes eruit gehaald ook een hoop oud ijzer uh, en nou gaan we even kijken wat uh, wat er hier uit, uh, uit dit water komt yes yes let's go daar kun je aardig wat mee vastzetten moet je kijken wat een boot oh. Ja. Oh. Dat verliep niet op rolletjes. Aardige wielen zitten eronder. <laughs> Zo. Hoe is die naar nou thuis gekomen? Hè? Nou, van klodder. Van klodder. Oh, ja, opa. Wat een mooie oorlog. Jeetje, wat een ding joh. Een stukje rond de vissen. Ja, die is blijven hangen natuurlijk. Wel grappig. Door de rol. We hebben nog nooit eerder geholpen. Zo, echt wel. Moet je dat vreemd zien, joh, hoe dat eruit ziet. Ja, mijn model is al oud. Zo maken ze ze niet meer. Wat is dit dan voor een hendel? De op de op. Weer, maar volgens mij lag er nog iets zwaars. Ja, er lag nog iets, maar dat heeft geen beweging in. Dat is wel grappig dan ouwe oude rood, dus. Echt, hè? Hier was ook een niets geweest. Die had dus een kluis opgevist. Ja? Daar zat een boekje in van een mens. Nee, joh. Ja. Dus die hebben de politie gebeld. En hebben ze uiteindelijk een lichaam lichaam uit de water gehaald. Zo. Ja, dat is al, dat is geen, maar, maar dan krijg je maar hoe je dat dan voor elkaar krijgt dat je dan in het water gaat en dat er dan precies een bot in is. Ik heb weer wat zwaars even kijken wat er nou weer boven water komt. Is dit nou? Met een bocht of een uh, leidingwerk ofzo of, zo, of dit iets. Hè? Nee. Kop van Jut. <laughs> Kijk, wat Rick vindt. Een zakmes. Een zakmes. Tenminste een... Uh, zakmes Pat. Of het is een uh, multifunctionele... Ja. Uh, ja. Ja, een zakmesachtig iets. Kun je nog een flesje wijn openen een biertje? Ja. En een tang. Uh, we gaan een hele gereedschapwinkel beginnen joh. Ja, joh. <laughs> ja. Dat is wel leuk Hier. Ja, dat is een flinke geweest. Ja, iemand met goud toch? <laughs> ja, zoiets. Ik dacht, uh, wat is dit nou? Dat ziet er ook uh, apart uit. Hè? Ja. Dat ziet er ook uit als van uh, onze. Oh, ik zie het al. Dat is voor baby's. Kijk, gewicht. <laughs> dat is gewicht echt, joh. Gewicht is Ik heb gevonden. Lachen man. Ja joh, dat is voor als je niet meer naar de sportschool kan nu met dat coronavirus, dan kun je gewoon thuis trainen. Ja, hè? gewoon uh, sterk worden. <laughs> We kunnen pannenkoeken gaan bakken. Oh, een mooi pannetje gevonden. Yes, toch nog. Wat een Duits zei, maar weet ik niet. Ja. Oh, ja. Hier, kijk zo. Oh, okay. Zo. Dan krijg je gelijk vieze haren. Pannenkoekie bakken. Ja, of pizza. Ik vind helemaal mooi blikje in de water. Ja. Huh? Nee, ik vind helemaal mooi magneetje in de water. Oh ja, magneetje in de water. Ik heb wel wat zwaars. Even kijken, 98 Verrassing, verrassing. Wat is het? Een oh. Een combinatiepakket. Ja, bestel hem hier. Een fietsband en een pizzapunt. Zie je dat? Had jij pizza besteld? Nee. Ja, hier. Pizza als Joves. Nee, joh. Een hele. Wat zei je? We er al genoeg hier. Het is gewoon een... Ja, die heb, ja, die heb ik zat. Die? Ja. Ja. Nee. Hij, is me, hij is van messing. Ja, maar dat is een mooie. Die zou ik netjes maken. Die dat is, is een K98. Dat is, van, dat is een messingkogel. Die kan je mooi maken. Ja. Ja. Kijk, ik vis een zippo op Maar die ga ik even schoonmaken thuis voor de zekerheid. Want het kan ook nog wel eens uit de oorlog zijn. Ja. Of ik probeer hem nu even te tikken. Ja, ik maak hem thuis even voorzichtig schoon. Leuk! Hij staat echt op de goede plek, hè? Ja, ja! <laughs> Kijk, weer een, uh, weer een patroon. Vermoedelijk Duits. Kijk dan, joh, helemaal scherp nog. Ja, ey, huh? dat is wel letterlijk scherp. Zie je het? Ook een messing. Uh, ja, dit dat is dan, uh, hoe heet dat? Ook, dat is, koper dit is dit, achter nou volgens mij is de kogelpunt koper. En de uh, huls is messing. Ja, maar ik bedoel, dat, dat heeft uh, koperkleur. Ja, een beetje gouden kleur. Ja. Ja. Leuk! Leuk, man. Nou, het is bijna etenstijd. Ik heb uh, mijn magnetron hier. Even kijken. Dit uh, zijn uh, Twee, twee minuten, rick ja. ja. Even kijken, ja. Wat eten we? Ja. Wat we eten. nasi korengen. Ja, kijk, echt. en dan kan je anders ook aan je kijkers vertellen. Kijk, deze speciaal Als je nou bijvoorbeeld te, te groot wordt, hè, kijk. Dan doe je gewoon doe je hier, dan doe je gewoon even zo beuken. Ja. En dan kan je er meer in doen. Ja, precies. Je, gewoon zo in even dit uh, Ah, dat is een mooie, dit hoor. Yes, mensen, we gaan afsluiten. Het was een topdag vandaag. Gezellig. Ja, het was echt gezellig. Gezellig. We hebben veel rommel boven water gehaald. Ja, en kijk wat goed uitzicht we daar hebben. Dit is onder andere de rommel. Ja, dus dat hebben we eruit gehaald. Dus uh, wij willen jullie bedanken voor het kijken. Ja. We hopen dat jullie met plezier hebben gekeken. En we zien jullie snel bij het volgende avontuur. En abonneer ook eventjes op deze man. En ook op hem. Hij is lekker bezig. Dus uh, tot later. Doei.